Ik ben Saskia de Koster. Ik schrijf boeken en ik werk daar heel hard aan. Dus ik ben ook heel blij dat er zoiets als auteursrechten bestaat. Maar hoe zit het met mensenrechten? Wie gaat die beschermen en claimen? Daarom ben ik hier. Daarom steun ik Amnesty International.